Hallo, ik ben Laurens Wilders. Vorig jaar waren jullie hier op bezoek op Papenauw tijdens de Wereldbeker vanuit Team NL Wiens. Dit jaar wordt het WK Handboogschieten georganiseerd in Nederland. Hoe vet zou het zijn als we daar met z'n allen kunnen gaan kijken. Daarom geven wij het stokje door aan de handboogschutters. De Hamburgschutters, dat zijn wij. En Team NL, dat zijn we samen. We nodigen iedereen van Team NL uit om te komen kijken op ons wereldkampioenschap op 15 juni in Den Bosch. Kom jij ons aanmoedigen en een kijkje nemen in onze wereld? Meld je dan nu aan en we zien je daar. Ik ben er sowieso bij. Jij ja, Joep?